De Lumea e-Twist app koppelen aan je e-Twist. De e-Twist thermostaat biedt je de mogelijkheid om altijd en overal de verwarming in te stellen. Onderweg of gewoon van de bank. Om de e-Twist op afstand te bedienen, download je eerst de e-Twist app op je tablet of smartphone. Je vindt de app in de Apple App Store en Google Play. Om je smartphone of tablet aan jouw e-Twist te koppelen, ga je via het hoofdmenu van de e-Twist thermostaat naar instellingen. Kies voor smartphone of tablet registreren. De e-Twist genereert automatisch een unieke code. Open de e-Twist app op je smartphone of tablet en vul de code in. Op de e-Twist thermostaat zie je direct dat de koppeling is voltooid. Als je wilt kun je in de app jouw thermostaat een naam geven. Vervolgens maak je een persoonlijk account aan. Geef hiervoor je e-mailadres op en maak een wachtwoord aan. Door de e-Twist te koppelen aan jouw eigen account kan alleen jij de e-Twist bedienen. Een veilig gevoel. Er wordt een e-mail verzonden met een link om jouw persoonlijke account te activeren. Klik op de link in de mail. Jouw e-Twist-account is nu geactiveerd en de e-Twist-app is klaar voor gebruik. Log in op de e-Twist-app en stel eenvoudig de gewenste temperatuur in, gewoon vanaf de bank. Aan de e-Twist kun je meerdere smartphones of tablets koppelen. De Rumea e-Twist. verdraait comfortabel.